De topserie van SMEG op het gebied van de 90 cm brede fornuizen wordt in het roesterstaal aangevoerd door de CS19NL6. Dit zes pits fornuis beschikt eigenlijk over alle moderne functies die SMEG op dit moment kan leveren. De bovenzijde is uitgevoerd met een 4,5 kW sterke wokbrander, dikke zware pandragers. Een vlak kookgedeelte, dit houdt in dat de pandragers erin liggen en het kookvlak helemaal vlak is, waardoor je eenvoudig met de pannen kunt schuiven. kookvlak volledig uit één stuk opgebouwd, dus geen naden en schroeven, wat dat betreft eenvoudig te reinigen. Visbrander achterin. Automatische vonkontsteking in de knoppen, dus bij het opendraaien van de knop worden de branders ontstoken. En thermokoppenbeveiliging. Op het moment dat de vlam uitwaait, wordt deze automatisch door middel van de gasafsluiting afgesloten. Het kookgedeelte wordt bediend door middel van de kenmerkende smegknoppen. Waarmee ook de oven bediend wordt. De oven beschikt over diverse functies. Heeft natuurlijk een grill, hete lucht, onder- en bovenwarmte, diverse combinatiefuncties. En zelfs een ondooi functie. De temperatuur is trapsloos instelbaar tot een temperatuur van 250 graden. En desgewenst kunt u door middel van de analoog vormgegeven klok de programmeerbare tijden voor de oven indienen. Als we de fornuis verder bekijken en de oven bekijken is deze voorzien van de kenmerkende smeg stanggreep. Een energieklasse A-label, daarin is deze uniek. 90 centimeter van huis. Zelfreinigende wanden in de zin van dat deze eenvoudig te reinigen zijn. Uh, branden zichzelf dus niet schoon, maar heeft wel een hulpfunctie daarin. Slim is ook de bovenzijde een aparte plaat, waardoor u bij eventuele bevuiling aan de bovenzijde slechte plaat hoeft te reinigen. En dus niet moeilijk met een doekje tussen de grill moet gaan reinigen. En natuurlijk de draaispit. Als we de oven sluiten, hebben we onder de oven een lade, welke toegang geeft tot de opbergruimte. Een ruime opbergruimte, waar u de bakplaat en de rooster plaatsen, welke u op dat moment niet kan of wil gebruiken. Kenmerkend voor het fornuis zijn de doorlopende wangen aan de zijkant. Wat dat betreft is de mogelijkheid om het fornuis te verhogen, door middel van de verhogingssets, apart leverbaar. Welke verkrijgbaar zijn in 2, 3, 4 of 5 centimeter. Tevens is er voor dit fornuis plint apart leverbaar. Om de onderzijde van het fornuis af te sluiten. Een teppanyakkie bakplaat. Welke u desgewenst op een van de branders kunt plaatsen. Pizzasteen. En nog diverse andere accessoires zoals een achterwand en een afzagkamp. Meer informatie www.deschouwwitgoed.nl Zoeken op CS19NL6